Lieve Rebecca, als ik zeg verbinding, waar denk je als eerste aan? Uh, een knoop op een jas naaien. Dat kan heel goed. Een uh, verbinding in de wijk, is dat dan anders? Echt maar dat je samenwerkt. Zie, zie je veel mensen die, uh, die uh, in de wijk verbinden? Ja. Ja. Ja, zoals? Jullie. <laughs> oh, dat is leuk. Hoe zie je dat dan? Dat jullie dingen van elkaar lenen en zo. Ja, dat is inderdaad verbinding in de wijk, hè? Ja. Ja, cool. Wat is belangrijk voor verbinding in de wijk? Hoe, uh, hoe kan je dat voor elkaar krijgen, denk je? Door aardig zijn voor anderen, als eerste denken. Nee. Mama, Mogen we meedoen? Dat is met een heel goed punt. Volgend jaar? Kijk, dat is ook een verbinding hè, meedoen met Suikerfeest. Ja.